welkom bij iedereen kan haken uh, je hebt de foto's gezien en we gaan deze leuke grijze woondeken maken um, het is gemaakt in de boordsteek en soms noem je hem ook de ribbelsteek uh, ik heb hier al een keer een video van gemaakt maar om de grijze woondeken uit te leggen heb je iets meer informatie nodig en de woondeken is gemaakt met uh, twee draden dus ik knip hem even door ik heb van deze bol, de Saskia van de Vibra. 10 bollen heb je nodig voor de woondeken en je hebt nodig uh, haaknaald nummer 8, een schaartje, een stopnaald en een centimeter. En dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe je deze woondeken het makkelijkste kan maken en dan zie ik je zo weer terug um, we gaan beginnen dus met haaknaald nummer 8 en 10 bollen Saskia wol en omdat hij dus met dubbele draad gemaakt wordt heb je dus haaknaald nummer 8 nodig maar het is echt een hele erg goede opschieter <laughs> maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken en alle duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt en achteraan uh, in deze video Staat mijn foto, daar kan je op klikken en dan ben je geabonneerd. En iedere keer als ik een nieuwe video upload, dan, uh, ja, dan uh, ben je als eerste op de hoogte, want dan krijg je vanzelf uh, een melding dat er een nieuwe video is geüpload. Maar we beginnen met een opzetlus en we beginnen: um, ja, ik heb de afmeting uh, 1,45 meter 45 bij 1,40 meter 40 en dan beginnen we met het aantal steken 115 plus 2 losse voor het opzetstokje, maar we beginnen met halve stokjes, maar dus 117 steken. En ja, omdat je dus van één bolletje twee bolletjes moet maken, ga ik eerst even de twee bolletjes ga ik weer aan elkaar um, zetten. Ja, zetten niet, maar gewoon oprollen. Daar maak ik weer één bolletje van want anders zitten die twee draden continu in de weg dus van twee bolletjes maak je weer één bolletje en als ik daarmee klaar ben dan zie ik je weer terug kijk ik heb nu van de van twee bollen heb ik een bolletje gemaakt en dan heb je een dubbele draad dus nu maak je een Opzetlus. en ga je 117 losse steken op maar opzetten omslaan draad erdoor en dit is 1 omslaan draad erdoor is 2 omslaan draad erdoor is 3 dus dan ga je door tot 117 en dan zie ik je weer terug als het goed is heb je nu een hele lange ketting tenminste zo lang als dat jij je, je woondeken wilt hebben en um, we steken nu in Na, deze tel je niet mee deze tel je niet mee tenminste dit is de steek waar de lus doorgaat en dan pak je niet deze de tweede maar je pakt de derde steek. daar gaan we een half stokje in steken dus ja als je die wilt tellen waar de lus uitkomt, kijk deze 1, 2 dan is het de derde, de derde steek daar steek je in 1, 2 dus de derde vanaf de naald ik moet natuurlijk wel eerst eventjes omslaan en we gaan halve stokjes maken dus je haalt je draad door en dan heb je drie lussen op je haaknaald en dan ga je weer omslaan en dan haal je ze door alle drie de lussen en dan is dit al je eerste halve stokje en deze tel je natuurlijk ook mee als stokje de eerste twee lossen. dan weer omslaan insteken draad ophalen omslaan en door alle drie de lussen zal dus je tweede stokje tweede halve stokje, omslaan, insteken, je haalt je draad op, omslaan door 3 omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 3 even mijn telefoon afzetten Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en je haalt je draad door drie lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door drie lussen. Zie je hoe mooi grof dit wordt? Maar dit is dus pas de eerste toer. Dus deze toer maak je helemaal af tot het einde en dan zie ik je weer terug. we zijn nu op het einde van de toer met de halve stokjes en dit is de laatste steek hier en dan ben je al op het einde van je woondeken dan ga je weer twee losse omhoog 1 2 en dan keer je het werk Zie je hoe mooi soepel dat hij valt. Wel leuk, hoor. Omslaan en dan gaan we in deze eerste steek. Dus je gaat niet in deze, maar in deze eerste steek. Daar pak je de achterste lus en dan ga je je draad ophalen en dan heb je weer drie lussen op je haaknaald. Omslaan door drie en dan heb je weer je eerste halve stokje gemaakt, omslaan dus je gaat niet door door deze maar je pakt de achterste lus doorhalen omslaan door 3. omslaan achterste lus pakje omslaan insteken draad ophalen omslaan door 3. omslaan Achterste insteken, draad ophalen, omslaan door 3. Zie je? En dan zie je al dat deze mooie boordsteek, die ribbel, die komt er al heel mooi op te liggen. Dan nog een keer voordoen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door 3. Zie je? En doordat je goed insteekt in het begin krijg je ook geen gaten en blijf je ook het aantal stokjes gelijk houden nou deze ga je verder deze toer totdat je op het einde bent en dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer en ik haak even lekker mee zodat je ook ziet dat je goed het einde pakt en dit dit is die lus die je laatste lus dat je die niet vergeet omslaan en 2 lossen en dan gaan we het weer keren en dan gaan we weer insteken omslaan in de eerste steek niet daarin maar in die eerste steek maar dan de achterste je moet achterste steek blijven pakken omslaan achterste steek doorhalen, omslaan door 3 ik haak nog even gezellig mee ik heb nog wel een nieuwtje te vertellen. Uh, ik heb uh, iemand gesproken en die uh, wil graag een paar labels weggeven. alleen ik heb zelf nog nooit een giveaway gedaan, um, maar goed uh, alles is de eerste keer. dus als je dit haakkanaal in de gaten houdt, ik krijg binnenkort een paar labels opgestuurd. ik kan nog niet zeggen van wie en hoe, maar um, ja, dat wordt allemaal duidelijk. Uh, als ik het krijg en wat ik erbij moet vertellen en hoe je het zelf eventueel kan bestellen. Maar dan wordt er dus één verloot, dus een giveaway. Dat betekent natuurlijk dat je iets kan winnen. Of iets toegestuurd kan krijgen. Daar weet ik niet hoe het werkt. En hoe dat, dat gaat, weet ik ook niet. Ondertussen haak ik gewoon even door. Um, maar er wordt wel natuurlijk een nieuwe dimensie. Want ik heb nog nooit dit gedaan om iets weg te geven. Want ja. Uh, voor mij is dit haar kanaal echt om dingen uit te leggen en echt niet om uh, dingen te verkopen maar het is wel fijn om als je weet waar je dingen kan kan kopen dus ik zou zeggen hou dit in de gaten vind je dat leuk graag allemaal duim omhoog en hieronder mijn foto staat mijn uh, of hier op mijn foto klikken daar kan je op uh, abonneren en dan krijg je vanzelf de nieuwe video uh, als die weer geüpload is dus komt de giveaway, blijf kijken en dan uh, maak je misschien kans en dan uh, zie ik je weer terug bedankt voor het kijken en tot de volgende video